Uh, Wie vandaag jullie uh, meenemen in het Power BI verhaal, uh, een korte inleiding en daarna uh, de live demo uh, met een aanbod wat we uh, rondom Power BI uh, voor jullie hebben, omdat jullie deelnemen aan deze webinar uh, en dan het vragen uh, rondje. Nou, vandaag uh, uh, zijn we met uh, een aantal collega's, drie zullen het woord uh, uh, voeren. Uh, Roen uh, Vermeulen, Customer Success Manager bij uh, CCI. Van een aantal, uh, bij een aantal van jullie waarschijnlijk ook bekend als klantmanager. Koen Vissers. Dat is wel even spannend, want zijn vrouw die staat op het moment van, uh, van bevallen van, de tweede, uh, van een tweede kindje. Dus uh, we hopen dat hij heel de uh, uh, webinar vol uh, kan maken. Dus uh, nou ja, een extra dimensie uh, vandaag. Daarnaast uh, ben ik uh, erbij, uh, Julia Kamp. Uh, ik ben uh, klantmanager en teamlead uh, van ons Customer Support. En wij nemen jullie vandaag mee in de, in de webinar waar vooral Koen zich uh, als Power BI-goorl uh, gaat richten op de live demo. Ron uh, zijn rol is vandaag dat hij wat vragen stelt tijdens die demo uh, samen met Koen uh, dat uh, uh, oppakt. En ik uh, nou ja, nu de introductie met jullie uh, doe. De inleiding. Uh, eigenlijk, waarom starten we deze webinar, is uh, omdat we het belang van data uh, uh, willen benadrukken. Uh, Livids is natuurlijk een systeem wat veel data uh, bezit. Uh, en daar wil je, uh, op basis van die data, zou je ook als ledenorganisatie keuzes willen, uh, willen maken. Belang van data is groot in de uh, maatschappij waar we nu in leven. We zien het op dit moment ook, hè, op basis van cijfers. Worden beslissingen genomen uh, in onze maatschappij op dit moment uh, heel, heel uh, relevant? Nou, dat is de reden dat we ook vandaag uh, hier uh, deze uh, webinar geven. Uh, Livids is vaak de bron uh, van data en op basis daarvan maak je keuzes. Maar rapportages hieruit zijn vaak wat versnipperd en geven niet een totaaloverzicht. En vaak krijgen wij ook vanuit onze klanten, uh, jullie dus. Een verbetersuggestie dat uh, data uh, uit Lividge beter benaderbaar uh, zou moeten zijn. Redenen voor ons om dit anders te willen doen. En daarvoor hebben we uh, Power BI ingezet. Uh, door Power BI in te zetten kan data uit Lividge benaderd worden. En zetten we op dit gebied echt een aanzienlijke stap. We gebruiken specifiek Power BI. Uh, omdat dit als business intelligence tool um, een... Um, ja, wel. Het uh, staat op de markt als uh, marktleider op het gebied van business intelligence. En uh, het is een Microsoft product wat goed laagdrempelig. Uh, ik hoor iemand die net binnen is gekomen, zou je je uh, geluid uit kunnen zetten en de camera uit. Ja, dankjewel. Um, Business Intelligence tool uh, wat laagdrempel, laagdrempelig is in gebruik en aanschaf. En een userlicentie kost ongeveer uh, 10 dollar per maand. Ron gaat zo meteen nog even in op uh, verdere kosten. Um, maar uh, ja, de oplossing is flexibel en biedt uitgebreide uh, grafische mogelijkheden. Pijlers van onze visie: uh, hè, doen we ook eigenlijk een belofte. Uh, dat we continu inzicht willen geven, in uh, jou, jou als ledenorganisatie continu inzicht willen geven. Nou, daarom uh, Power BI. Vandaag laten we jullie meer natuurlijk daarover zien. We hebben uh, al een pilot gedraaid. Uh, vorig jaar zijn we begonnen met een pilot uh, van VKB, uh, uh, met VKB Limburg. Um, volgens mij is uh, VKB ook aangehaakt bij deze uh, webinar. Nou, samen hebben we eigenlijk gekeken naar welke standaard rapportages kunnen we ontwikkelen op basis van een uh, basisdatamodel om leverage gegevens toegankelijk te presenteren. Nou, uh, we gaan daar zo natuurlijk uh, wat dieper op in. Maar wat het vooral is, is een tool waarmee je zelf rapportages uh, kunt bouwen. En die tool die geven we jullie dus in handen, waardoor je minder afhankelijk wordt om um, um, uh, uh, van ons om die uh, rapportages uh, naar boven te halen. Um, vandaag laten we zien hoe Power BI voor jou kan werken. En dan geef ik graag het woord uh, aan mijn collega Ron. Dank je wel, Julia. Uh, zou jij naar de volgende slide kunnen gaan? Ja. Ja, want wat ik eerst even wil toelichten is hoe ziet die oplossing er nou precies uit? Hè? Hoe, hoe uh, verhoudt zich dat tot Livids? Nou, in Livids heb je natuurlijk, zoals Julia dat al zei, een database volop, met, volop gegevens. Denk aan ledengegevens, maar ook gegevens van bijeenkomsten, verstuurde nieuwsbrieven, Nou, noem maar op. Deze gegevens uh, synchroniseren wij elke nacht naar de database van Power BI. Uh, dus dat betekent ook dat op het moment dat je uh, gegevens wil analyseren met Power BI, dat je ook echt in het product... ...van Microsoft inlogt. Uh, dus je zult daar ook de beschikbare dan terug, data dan ook terugvinden... ...waarop je de analyses uh, kunt gaan doen. Wat ook wel goed is om te weten... Hè, kijk, in Livids kan je natuurlijk bijvoorbeeld selecties maken en rapporten maken... ...en op basis van een eerdere selectie die je hebt gemaakt... ...kan je bijvoorbeeld ook een mailing doen of uh, iemand aan een werkgroep toevoegen... ...of in één keer uh, deelnemers uitnodigen voor een bijeenkomst op basis van zo'n selectie. Goed om te weten is dat in Power BI, de gegevens die je daar uh, analyseert en uh, ja, samenstelt, om het zomaar te zeggen, dat het ook in Power BI blijft. Het is niet zo dat als je een rapport hebt gemaakt of een selectie hebt gemaakt van allerlei attributen en, en daar heb je een resultaat, een, een, zoals een tabel met gegevens, dat je dat vervolgens weer terug kunt halen naar Livids en daar kunt gebruiken. Dus je moet Power BI echt zien als een analyse tool. He, ik wil niet uitsluiten dat we in de toekomst nog verdere integratie met Power BI en Livids gaan, gaan maken, maar dat is op dit moment de situatie. Dus ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is. Je krijgt echt een account voor Power BI zoals je dat ook voor Livids hebt. Ja. Uh, dat was een kleine introductie. Uh, nu gaat uh, Koen ons uh, meenemen in de wereld van Power BI en dat willen we het liefst ook gelijk live doen in de applicatie. Dus uh, Koen, ik geef je graag nu jouw het woord om ons door Power BI heen te leiden. Oké, okay, uh, dankjewel. Uh, welkom allemaal. Uh, zoals Julia mij al geïntroduceerd heeft, ik ben uh, Koen Vissers. Uh, en ik werk voor CCI Groep als uh, developer. En ik ga jullie eventjes meenemen door uh, Power BI en laten zien uh, wat voor mooie dingen je daarmee kunt doen. Uh, zoals Ron ook aangaf, goed om te weten, Power BI is een aparte tool van Microsoft, dus ik moet ook echt naar de website van Power BI van Microsoft toe en daar inloggen met mijn eigen Office 365 account. Um, dus ik meld mij hier uh, aan. En vervolgens uh, kom ik uh, in mijn eigen Power BI omgeving terecht. Um, zodra je inlogt, kom je altijd eerst op een startpagina terecht, zoals je dat misschien wel kent uit Office 365. Um, Waar mijn laatst gebruikte uh, rapporten staan met, eigenlijk. Hè. Wat heel belangrijk eigenlijk hierin is, is dat, we, dat Power BI werkruimte kent. Uh, werkruimte kun je zien als een soort aparte mapjes uh, waar je dingen in kunt gaan plaatsen. Uh, zodra je Power BI bij ons afnemen, zullen wij zo'n zo werkruimte, zo'n mapje voor jullie aanmaken. Waarin dan of wij of jullie zelf uh, rapporten in kunnen gaan plaatsen. Um, ik wil heel even kort... Aan jullie tonen hoe die gegevens in uh, Power BI terechtkomen. Want je uiteindelijk, ja, in het begin vul je ergens gegevens in, in Livids, En uiteindelijk moeten die in Power BI uh, terechtkomen. En ik kan hier een mooie schematische weergave tonen van hoe dat die gegevens uiteindelijk in Power BI komen. Um, de gegevens die jullie in Livids opslaan, die komen in een database terecht. Dat is dit paarse vakje en één keer per nacht. Uh, worden die gegevens geüpload naar Power BI in een bepaalde gegevensset. Dat is dat uh, rode vakje. En die gegevensset kun je vervolgens gebruiken in de rapporten die jullie gaan maken. Dat zijn de blauwe vakjes. Is dat alle data uitleggen, Koen? Een goede vraag. Uh, dat, is een, dat is de belangrijkste data waar het, waar, waarvan wij verwachten dat er het meest op gerapporteerd zal worden. Um, maar dat is natuurlijk wel onderhevig aan wijzigingen. Maar de, de meest essentiële gegevens van LIVIT zitten daar zeker in. En kan je dat ook nog uitbreiden stel dat je maatwerk hebt? Zeker weten. Ja, dan kunnen we dat uitbreiden. Oké. Okay. Um, ik keer even terug naar deze weergave. En ik laat jullie even zien hoe we een uh, simpel rapport samen gaan stellen. Uh, in het rapport dat ik samen wil gaan stellen... Uh, wil ik heel even in eerste instantie uh, in een cirkeldiagrammetje tonen hoeveel lidmaatschappen uh, we per lidmaatschap hebben. Geen hele ingewikkelde rapportage, maar het toont wel even de kracht van Power BI hoe simpel zoiets te genereren is. Daarvoor klik ik opnieuw en ik uh, maak een nieuw rapport aan. Power BI vraagt me vervolgens uh, op basis van welke gegevens ik dat wil doen. Ik kies nu voor zo'n gegevensset die uh, dagelijks... Uh, uh, ...iedere nacht uh, uh, verwerkt wordt. Uh, maar stel dat je ooit eens een keer rapporten wil maken op basis van een Excelletje, ...dan kan je dat ook doen door op deze knop te klikken. Um, ik zit hier nu uh, in Power BI um, in het uh, scherm om een nieuw rapport aan te maken. Dit scherm bestaat grofweg uit vier onderdelen... Uh, dit scherm waar ik nu met de muis overheen ga, dat is het uiteindelijke rapport wat we gaan bouwen. Een stukje met filters die we kunnen toepassen op het rapport. Een stukje met de verschillende uh, visualisatie-onderdelen of grafiekjes, uh, grafieksoorten zoals je ze kunt noemen, die je in het rapport wil plaatsen. En heel belangrijk, alle tabelletjes met gegevens uit LIVITS. Dus dit, uh, dus straks hadden we het over alle uh, data die we eentje per nacht uh, uploaden, dat zijn. Die zitten verstopt in al deze tabelletjes. Um, ik had het over dat ik een cirkeldiagram wil toevoegen waarin ik het aantal lidmaatschappen per lidmaatschapsoort uh, wil toevoegen. Um, daarvoor klik ik uh, aan dat ik een cirkeldiagram wil. Die wordt hier direct uh, toegevoegd. Ik maak hem een beetje groter zodat hij duidelijk leesbaar is. En ik ga dat cirkeldiagrammetje vertellen uh, waar hij zijn uh, gegevens op moet gaan baseren. En dat doe ik door gewoon de gewenste velden te drag en droppen naar uh, de eigenschappen van zo'n uh, grafiekje. Dat heb ik nu gedaan en je ziet dat uh, eigenlijk direct het cirkeldiagrammetje uh, weergegeven wordt. Um, je ziet hier nu lidmaatschappen in staan die wij in onze demo omgeving hebben staan. Uh, maar zou je dit in, in jullie uh, Power BI omgeving doen. Die op jullie Livids omgeving aangesloten is. Dan zie je hier direct uh, logischerwijs jullie uh, lidmaatschappen in terug. Dit zijn alle lidmaatschappen. Maar Kan je bijvoorbeeld ook filteren op alleen die actief zijn? Uh, ja zeker. Ik kan daar eventueel een, uh, een filtertje voor toevoegen. Uh, dat filtertje sleep ik even voor het gemak hier naar boven. en maak ik wat kleiner. En Ik ga dat filtertje vertellen. Uh, dat ik wil, wil kunnen filteren op actieve lidmaatschappen, ja of nee. En op het moment dat ik hier op waar klik, zul je ook zien dat der, zometeen direct het cirkeldiagrammetje verspringt. En dat ik nu alleen maar de actieve lidmaatschappen te zien krijg. Dat is mooi. En dit zou ook kunnen door uh, bijvoorbeeld op startdatum uh, te filteren, zodat je een, ja, een periode kunt kiezen waaruit je de resultaten wil zien. Jazeker, dat, uh, dat kan heel goed. Um, Um, dan voeg ik weer op dezelfde manier een, een filtertje toe. Um, nou, laat ik die even hieronder uh, slepen. En in dat filter uh, geef ik niet aan dat ik op actief uh, wil filteren. Maar in dit geval op bijvoorbeeld de startdatum. Zodra ik die toevoeg. Dan krijg ik hier een slicer te zien en daarmee kan ik gewoon slicen en kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou geef me alle lidmaatschappen die vanaf een bepaald moment uh, gestart zijn. Dus um, dat kun je gewoon heel makkelijk zo uh, ja, slepen. En dan zie je netjes de, de totale van het aantal lidmaatschappen dat in dit geval ja, gestart is vanaf uh, 27 augustus 2019. En, en de, Dit gaat natuurlijk over leden die uh, waaraan een lidmaatschap gekoppeld is. Kunnen ja. we die leden ook inzichtelijk maken, uh, gelijk al bij, de, bij deze grafieken, zodat dat we zien vraag. over wie het gaat. Ja, dat kan zeker. Ik maak er een klein beetje ruimte voor op het scherm. Um, misschien even goed om te weten, uh, wij hebben hier in deze demo omgeving uh, lidmaatschappen zitten die gebaseerd zijn op bedrijven. Um, dus dat demonstreer ik even, maar het tonen van uh, uh, lidmaatschappen die gebaseerd zijn op personen werkt op een precies, uh, precies vanzelfde manier. Uh, wat voor gegevens zou je dan graag willen zien uh, rond van zo'n bedrijf? Uh, bedrijfsnaam, uh, plaats misschien, dat, dat soort zaken. En, ja, uh, dus uh, adres, uh, post, linkje. plaats, linkje, ja, dat kan ook. Oké, okay. dus dan uh, het is het wel leuk om te zien, want ik kan bijvoorbeeld ook hier in dit cirkeldiagram klikken. En zodra ik daar klik, zeg maar, dan krijg ik ook daadwerkelijk de bedrijven te zien die dat lidmaatschap hebben. Ja, Goedemd, dus hij filtert het gelijk. Kunnen we iets meer kunnen inzoomen? Um, zometeen iets, iets uh, groter neerzetten, zodat het wat beter zichtbaar is? Ik kan dat even doen, want misschien uh, het, is het zo duidelijker zichtbaar. Ja, misschien kan je hem zometeen opslaan en als view uh, tonen. Ja, dat lijkt me beter. Ik zal hem even... Eventjes... Ja, het is wel erg ja. ingezoomd nu. ja. ja. Ja, ik heb nu een rapportje, uh, even een simpel rapport gemaakt en ik zal die heel even uh, omslaan en dan zet ik hem heel even op de leesweergave zoals die nu staat. Dan is die waarschijnlijk wat duidelijker leesbaar en dan kunnen we het rapport ook echt gebruiken. Um, dus ik kan hier op een bedrijfslidmaatschap klikken en dan zie ik welke bedrijven daar bij dat lidmaatschap horen. Wat mooi is ook, ik kan ook meteen op het linkje naar het bedrijf klikken en als ik dat doe, dan kom ik in Livids meteen bij het bedrijf in kwestie uit. Dus dat soort uh, ja, kleine integraties zijn wel ingebouwd. Mooi. En ik zie nou uh, bepaalde titels, hè. bijvoorbeeld totaal ID, ik neem aan dat dat een beetje de titels zijn van die velden, maar dat zou je ook nog kunnen bewerken. Ja hoor zeker, ja, de, die titels worden automatisch samengesteld uh, uh, door Power BI zelf, maar die, uh, uh, die, die kunnen we gewoon wijzigen. Als ik dat zo doe, dan staat er uh, totaal per lidmaatschapssoort ook. Dat per doet hij automatisch al, zie ik. Zo. Dus die titels van uh, de grafiekjes kunnen we op die manier eenvoudig wijzigen. Ik zie ook dat uh, Power BI daar onderin heeft die tabblad. We zitten nu op pagina 1, maar nu zou je op een, op een ander tabblad bijvoorbeeld weer een ander rapport kunnen beginnen. Ja, zeker. Uh, dat is eigenlijk uh, net als hoe dat ja. met Excel werkt, dat je met meerdere sheets of. nou ja. Uh, pagina's in het Nederlands werkt, kun je dus ook een nieuwe pagina toevoegen. En daar uh, kunnen we weer een rapport in gaan samenstellen. Ik weet dat klanten uh, werken veel met attributen. Hè. Dat zijn eigenlijk kenmerken die je kunt geven aan bedrijven of aan personen. Dat is voor elke, elke vereniging is dat weer anders. Hè. Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld, ik zag dat VNA hier ook aangesloten is. Die willen weten hoe groot het wagenpark is van hun leden. Hè. Die, die hebben leasemaatschappijen als, uh, als lid. Kan je, uh, kan je zoiets, eh, een bedrijvenoverzicht maken met, met de attributen? Is dat mogelijk? Ja, zeker. Je, ik zou bijvoorbeeld een tabelletje kunnen toevoegen met wat bedrijven. En waarbij we gaan filteren op bedrijven die een bepaald attribuut hebben. Is, is ja. dat iets wat je... Ja. Ja. Ja, dus dan voeg ik net op eenzelfde manier een tabelletje toe met een aantal gegevens van een, van een bedrijf. Zoals de, de naam natuurlijk en uh, nou, misschien weer een adres, een postcode en een plaats. En uh, we zouden dan bijvoorbeeld kunnen gaan filteren. Ik voeg dan een filtertje toe uh, op uh, verschillende attributen die er zijn. En uh, ja, nu heb ik hier verschillende attributen, zeg maar. Uh, ik kan ie bijvoorbeeld filteren op alle bedrijven die het attribuut, de naamgeving is een beetje omslachtig, maar die het attribuut kort en krachtig hebben. Um, als ik daarop klik, dan krijg ik meteen die uh, bedrijven te zien. Is dat een ja, beetje precies. een antwoord op je vraag, Ron? Ja, dus je kan okay. eigenlijk heel snel een tabel met ledige gegevens creëren en op basis van filtertjes op... In dit geval op attributen, want dat zou je waarschijnlijk ook op relatiesoorten en dat soort dingen kunnen doen. Kan je heel snel doorsneden maken van je, van je ledenbestand, eigenlijk? Ja, dat zeker. Weten. Klopt. jongens, um... we krijgen wat vragen binnen over de, ja. uh, over de chat. Uh, Rick uh, die stelt de vraag: uh, Dit rapport wat je nu laat zien, uh, zou je ook in een vergelijk uh, van een aantal jaren kunnen laten zien? Dit om bijvoorbeeld verloop zichtbaar te maken. Ja, dus uh, eigenlijk een trendlijn op basis van uh, aantal lidmaatschappen. Moet ik dat zo zien? Ik weet niet of dat Rick zou even kan unmute om dat nog toe te lichten. Correct, zegt hij. <laughs> ja, oh ja. Ja, ja. ja, dus, ja dat is mogelijk. Dus, uh, het aantal lidmaatschappen in de tijd uitgezet. Ik weet niet of dat, uh, of dat, dat heel snel te, te, te laten zien is, uh, Koen, of dat dat uh, te veel werk is om dat nu. Uh, nou, dat durf ik al aan. Ik heb het niet voorbereid. Maar ik kan uh, een nieuw uh, grafiekje toevoegen met een lijntje. Um, ja. En we hebben het in dit geval over lidmaatschappen. Dus ik ga naar de tabellen met lidmaatschappen. En, en dan hebben we het over de startdatum van een lidmaatschap. Hoeveel lidmaatschappen zijn er nou door de tijd heen uh, gestart. Dus die uh, wil ik hieronder op een uh, as plaatsen. En daarbij wil ik weten hoeveel er dan... Uh, gestart zijn op uh, een bepaalde datum. Dus als ik dat zo doe, dan krijg ik netjes een, een lijn te zien met hoeveel lidmaatschappen er op een bepaald moment uh, gestart zijn. En daarstraks maakte ik nog doorsneden dus, uh, op basis van lidmaatschapsoorten met filtertjes. Uh, dat zouden we hier eventueel ook in kunnen doen. Um, Rick dat... zegt uh, ook, het hoeft niet nu, maar als het maar mogelijk is. Dus uh, ja. ik denk dat dit voldoende... Nou, bij de deze. Vragen. Ja, ja. oké. Okay. Ik heb nog een vraag van Judith. Uh, je kunt dit ook, uh, kun je dit ook gebruiken voor het meten in het CMS/slash uh, DMS? Of gebruik je hier Google uh, Analytics voor? Sommige ja, de denk... gegevens kun je daar, kunnen we uit het CMS meten, maar niet uh, alle gegevens. Dat, uh, dat is vooral een beetje afhankelijk van wat je wil, zeg maar. Google Analytics kan weer andere gegevens tonen dan wij. Ja. Um, moet het zo zien? Wij kunnen eventueel statistieken. Die wat in Livids opgeslagen wordt. Precies. En dus pagina statistieken kun je nu ook al uit Livids halen. Dus dat zouden we ook in Power BI beschikbaar kunnen maken. Maar echt het gedrag, hè, dus waar komen bezoekers vandaan voordat ze op, op de website komen, dat, zijn, dat is vaak informatie wat Google Analytics opslaat en wat je alleen via Google Analytics zou kunnen raadplegen. Maar je kan dus wel beperkte uh, statistieken uh, van, van het CMS. Denk aan bijvoorbeeld hoe vaak wordt een pagina bezocht. Wat zijn de meest bezochte pagina's? Dat, zijn, dat, zijn, dat is data wat we hier beschikbaar zouden kunnen maken. Okay. Hetzelfde geldt voor DMS denk ik. Hè? Dus, uh, ik noem maar iets, wat zijn, uh, wat zijn de laatst gewijzigde documenten? Dat zou mogelijk moeten zijn. Um, ik hoop dat dat voldoende antwoord is op de vraag. Hey, um, ik weet dat er ook een app uh, van Power BI beschikbaar is. Dat rapport wat je nu hebt gemaakt, Koen, is, is dat ook heel makkelijk dan uh, mobiel uh, te gebruiken? Ja, ik heb het uh, rapport, uh, uh, zoals je hierboven ziet, uh, Webinar uh, A uh, genoemd. Uh, er is gewoon een app van Power BI, van Microsoft zelf. Dat kun je gewoon downloaden in de App Store of in de Google Play Store. Uh, nou, ik hoop dat het een beetje op de webcam te zien is, maar als ik daar uh, het... Uh, rapport op open, dan zie je dat ik hier uh, ja eigenlijk gewoon precies hetzelfde rapport heb als ik mijn scherm toon. Ik ga even uitzetten, denk ik, we zien uh, jouw achtergrond. Oh, oh ja, tuurlijk. Ja, ja, dat kan ik wel eventjes snel doen. Dan laat ik hem ook even uitstaan. Um, maar dit is hetzelfde uh, rapport als ja. dat je zojuist op mijn, uh, dat je nu ook op mijn scherm ziet. Um, dus. Alle rapporten die je uh, in Power BI maakt, heb je eigenlijk ook meteen in je broekzak zitten zodra je ze gemaakt hebt, want je kunt ze gewoon op je tablet of op je telefoon, uh, ja, kun je ze ook gewoon gebruiken, net als dat je ze op de, op de PC gebruikt. Super. En misschien ook wel leuk om daar even kort bij te vermelden, je kunt daar ook een soort van uh, KPIs, Key Performance Indicators, op instellen, uh, Waarmee je bijvoorbeeld aangeeft van, nou, ja, als ik uh, op een dag... Uh, ik zeg maar wat vijf nieuwe lidmaatschappen van een bepaald lidmaatschapsoort erbij heb gekregen. Uh, dan wil ik daarvan een, uh, een pop-upje krijgen op mijn telefoon. Dus dan krijg je gewoon een appje net als, uh, als een berichtgeving. Net als dat je van WhatsApp of iets anders binnenkrijgt zeg maar, op je telefoon. Uh, waarop die KPI je dan vertelt dat er vijf uh, nieuwe lidmaatschappen bijgekomen zijn. Of er afgegaan zijn. Net hoe je, ja, net hoe je het configureert. Oké. Okay. Ik weet dat uh, een, een CRM een, waar je gegevens van je leden bij houdt, die houden ook vaak communicatie met leden, hou je daarin bij, zoals contactregistraties. Volgens mij is daar ook al een rapport van, hè, wat je eventueel zou kunnen laten zien, hoe je, wat je zou kunnen met contactregistraties. Zou je die kunnen laten zien? Ja, die heb ik hier uh, voorbereid. En... Um... Wat we hier zien is een rapport en hierboven zien we de verschillende lidmaatschappen die we in Livids, in onze demo omgeving van Livids kennen. En hieronder zien we het aantal, ik even een klein beetje, contactregistraties per klassificatie. Dus ik zie bijvoorbeeld dat in het jaar 2020, dat is natuurlijk demodata, maar dat er in totaal vijf, contactregistraties zijn geweest op de klassificatie, arbeid, personeel en onderwijs. En dus dit zijn ook ja, grafiekjes die je eigenlijk op dezelfde eenvoudige manier kunt samenstellen. Ja, dus als je nu inderdaad op zo'n vakje klikt, dan filtert het onderste, filtert daarin ook gelijk mee. Ja, dat is goed dat je dat zegt, Ron, want als ik hier nu bijvoorbeeld op bedrijfslidmaatschap klik, dan krijg ik alleen maar de data van... Uh, alle leden met het bedrijfslidmaatschap te zien en wil ik dat voor aspirantlid, dan nou, krijg ik eenzelfde grafiekje te zien, maar dan voor de aspirantleden. Ja, dus je kan heel snel zien wat zijn de meeste onderwerpen overall, maar je kan ook inzoomen op een bepaalde lidmaatschapssoort wat daar het meeste onderwerp is, wat besproken is uh, tijdens uh, contact met leden. Ja, maar juist. En ik ja. heb een vraag gekregen ook in de chat. Uh, kan je die app ook delen met het management? Volgens mij is het zo dat uh, je, elke user die de app gebruikt moet ook echt een user in Power BI zijn. Hè? Een user kost volgens mij nu uh, 9,99 per maand. Uh, ja. Wat je vaak ziet is dat het aantal users, in het begin, zeker in het begin als Power BI gebruikt gaat worden, beperkt zijn. Hè? Dus stel dat je één of twee uh, users hebt in het begin. Dan zou dat in principe voldoende zijn, want je kan vervolgens kan je deze rapportages ook op een gemakkelijke manier delen. Je kan het ook mailen bijvoorbeeld naar jezelf, waarna je het bijvoorbeeld daarna ook kunt delen met uh, collega's. Ja, klopt. Je kunt uh, uh, verschillende dingen doen. Je kan inderdaad uh, het rapport uh, periodiek uh, mailen naar jezelf. Uh, dus je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil dit rapport iedere dag of iedere maandagochtend uh, naar mezelf gemaild hebben... En dan zou je het zelf kunnen doorsturen. Uh, wat wel goed is om te weten. Uh, Microsoft is ook slim. En uh, die staat er dus niet toe om rapporten te delen naar een ander e-mailadres. Dat geen Power BI licentie heeft. Dus als je ze naar jezelf mailt. Dat kan. Maar dan moet je ze dus wel even automatisch doorsturen naar je collega. Of daar een regeltje voor instellen. Je kan er ook een pdf uh, van maken. Begreep ik. Hè? Zou je dat eens kunnen laten zien hoe je dat doet? Zeker, dan uh, ga ik even terug naar het rapport wat we net uh, gemaakt hebben en klik ik hier op exporteren en zeg ik, ik wil er graag een uh, pdf bestand van hebben. Um, nou, op het moment dat ik dat doe, uh, dan gaat uh, Power BI in de achtergrond een pdf bestand genereren. Hij geeft zelf aan dat dat eventjes kan duren um, en zodra we dat rapport uh, hebben, ja, dan heb je dat gewoon in een pdf bestand en kun je daarmee doen wat je wilt. Misschien, ja, we te... misschien even een ja. vraag uh, van uh, Annelies. Is de link met Livids ook mogelijk via de desktop versie van Power BI? Ja, dat is ook mogelijk. Ik neem aan dat er op deze link die hier uh, staat gedoeld wordt. En dat is gewoon niks meer dan een hyperlinkje. Dus of je daar nou vanuit Power BI desktop of vanuit je browser op klikt. Dat maakt niet uit. Het de, de, de, de reageert hetzelfde. En er is nog een vraag. Kun je veel aanpassen aan de uh, grafieken qua opmaak of alleen kleuren en lettertypes? Nou, Kleuren en lettertypes kun je sowieso wijzigen. Uh, uh, je kunt ook wel veel qua opmaak wijzigen qua schaduweffecten en dat soort dingetjes. Ik weet niet of dat, uh, of, of, of dat bedoeld wordt. Dat zullen we Rian even moeten vragen of dat bedoeld wordt. Of daarmee de vraag beantwoord is. Ja, maar even om daar. Uh, Het overlappen ik... van bars. Bijvoorbeeld. <laughs> ja. eigenlijk stil. Nee, <laughs> ik weet niet zo goed wat daarmee bedoeld wordt. Maar anders moeten we dat misschien straks in dit uh, vragen Ja, Ik ja, denk maar dat dat goed is. Ik heb nog wat een vraag spreekt... die ik zo meteen bewaar. Ja. Oké, okay, uh, nou, de, de, ik denk dat het al heel duidelijk is uh, wat je uh, uh, allemaal met, uh, met Power BI kunt doen. Hè? Dus uh, uh, ik denk dat we hiermee uh, de demo, zeg maar, uh, wel kunnen afronden. Ik weet niet of daar jij nog wat wilde, nog meer wilde toelichten, Koen? Nou, ik wilde vooral in ieder geval even duidelijk de, de eenvoud tonen waarmee je, uh, ja, hoe, hoe eenvoudig het is om gegevens uit het systeem te halen. Ja, en dan kan me ook al voorstellen, ik heb dit vaak gezien, dus ik klik hier zo doorheen en dat als je dit voor het eerst ziet, dat het wat, uh, wat lastiger is. Um, we hebben ook een standaard rapportage of meerdere standaard rapportages uh, gemaakt. Dat is deze standaard rapportage. Op het moment dat je Power BI bij ons afneemt, dan krijg je deze standaard rapportage. Um, en daar zitten al een x-aantal uh, ja, rapportages in. Verwerkt. een rapportage over lidmaatschappen, over de e mailservice service, waarin je dus kunt zien hoeveel mailings er geopend zijn, et cetera, een klantoverzicht, een rapportage over bijeenkomsten en contactregistraties. Dus het is wel zo dat als je power krijgt, dan is het niet zo dat je meteen al alles moet gaan bouwen, je hebt ook al wel een aantal standaard rapportages waar je als het goed is al iets mee kan. Ja, en uh, wat vaak gebeurt, hè, en dat gebeurt ook bij Levits nu, is dat op het moment dat je een rapport hebt of een overzichtje, is dat men dat naar Excel wil, uh, wil downloaden. Is dat vanuit Power BI ook mogelijk, dat je dus zelf een tabel vormgeeft en dat naar Excel downloadt? Ja, zeker. Ik kan uh, bijvoorbeeld even terugkeren naar het rapport wat we net gemaakt hadden. En hier hebben we bijvoorbeeld uh, uh, deze lijst met bedrijven staan. Uh, en ik kan hier op deze uh, puntjes klikken. En dan kan ik kiezen voor gegevens exporteren. Um, dan kan ik kiezen wat voor exportopties wil ik ze wil gebruiken. En of ik ze naar Excel of een CSV bestand wil. Nou, in dit geval kies ik gewoon voor Excel natuurlijk. En uh, exporteer ik ze. En zodra ik dat open. Ja, jullie zien alleen mijn Power BI scherm. Maar uh, neem van mij even aan. Ik zie nu de gegevens uh, in Excel staan. Ja. Ja, dit is wel echt een... Uh... Een verschil hè, met Livids. Uh, Livids kennen we natuurlijk ook, selecties en rapportages, maar die rapportages die je kiest, uh, die zijn altijd door ons vooraf uh, uh, samengesteld. Dus als je gewoon uh, veel van klanten. kunnen we uh, geen maatwerkrapportage krijgen, of kunnen kolommen niet in een andere volgorde. of ik wil dit veld erbij, of ik wil kunnen filteren op X, of ik wil kunnen filteren op Y. En nu kan je eigenlijk sta je helemaal vrij zonder uh, van ons afhankelijk te zijn om een tabel samen te stellen en eventueel nog aan te passen in de toekomst, die te delen met, uh, met je collega's hè, via de mail of uh, als een, iemand een uh, account heeft via mobiel of uh, via een pdf-vorm. Uh, dus je kan eigenlijk alle kanten op. En uh, uiteraard krijg je op het moment dat je Power BI afneemt hier ook uitleg over, maar daar kom ik zo meteen nog, uh, nog verder op. Oké. Okay volgens mij uh, we komen we zo meteen nog op een vragenronde. Hoor. Dus dan kijken we nog eventjes door, de, door de, uh, de vragen die in de chat staan. Maar ik denk dat we dan met de presentatie verder kunnen, Julia. Ja. Dankjewel, okay. Koen, alvast. Uh, Is nog alles rustig uh, thuis? Nog? <laughs> ja, hoor, En jullie ook allemaal bedankt. Hè? <laughs> ik zei, als het zou wat zij dat er nu even op de deur wordt geklopt. Ja. <laughs> ja, nou, dan wordt er heel hard geroepen, denk ik. <laughs> Goed, we gaan gaan verder. Uh, de, uh, ja, ja, de Paul verschillen. Power BI versus uh, Livids. Even de verschillen benoemen. Ja. Ja. ja, ik ga ze niet allemaal uh, doornemen. We zullen deze presentatie ook met jullie delen. Maar uh, ik denk dat de belangrijkste verschillen zijn: is dat je in Power BI zelf aan het roer staat. welke informatie je eigenlijk uit, uit Livids wil halen. Waarin voorheen er altijd basisrapporten waren of door ons rapporten werden gemaakt voor klanten op maat, kun je dat nu zelf. Uh, je kunt zelf visualisaties maken, data met elkaar combineren. Hè. Dat is in rapporten in Livitz ook niet altijd mogelijk. En belangrijker nog, zelf nog later aanpassen als het toch niet helemaal gewenst is of we willen toch nog een attribuut die later erbij is gekomen ook toevoegen aan zo'n overzicht. Dat kan je nu zelf. Dan gaan we naar de vragen. Uh, er waren al een aantal vragen gesteld. Um, ik ga even terug naar een vraag die uh, Erwin stelde over maatwerkrapporten. Um, de maatwerkrapporten, uh, die hebben ze nu in, uh, in Livids. Uh, gaan die ook over in Power BI uh, of is het maatwerk om een maatwerkrapport uh, over te zetten? Nou, de, de maatwerkrapporten die jullie nu hebben, dat zijn gewoon rapporten in Livids en die blijven daar ook staan. De, de, als je de rapporten wil overzetten, dan, uh, uh, even mits het mogelijk is met alle data die we aanbieden in het datamodel, dan zou je die hopelijk zelf in elkaar kunnen klikken. En als dat niet zo is, ja, dan zouden wij uh, daar even bij kunnen helpen. Ja, ja oké. Okay. Um, en dan heb ik nog, ik scroll even door de vragen heen, die hebben we al beantwoord. Nog een vraag vanuit Erwin, maar ook die hebben we volgens mij al beantwoord over uh, dat collega's inzicht uh, uh, bieden in bepaalde rapportages zonder dat ze een user zijn bij Power BI. Nou, daar hebben we het volgens mij uh, over gehad. Uh, daarnaast nog een vraag over um, uh, geven jullie van elke datasource uh, een duidelijke toelichting wat het is en waar het vandaan komt, zodat we snappen welke data we gebruiken. We kennen op dit moment maar één datasource. En die datasource die bestaat uit heel veel tabelletjes. Dus ik vermoed dat je dan bedoelt. Van, ja, Geven we een toelichting per tabel wat daarin staat. Um, dat hebben we nu nog niet gemaakt. Uh, dat we specifiek beschreven hebben wat er in welke tabel te vinden is. Um, dat is op zich een, uh, een goede om dat wel uh, te doen. Anderzijds uh, proberen we de naamgeving van de... Tabelletjes zoals je die ziet ook wel zo eenduidig mogelijk te maken dat hopelijk meteen duidelijk is welke data daarin zit. Ja, ja daarmee bedoel je, hè, als het over lidmaatschappen zijn, dan moet je de tabel lidmaatschappen, Precies. gaat het over tabel werkgroepen, dan moet je de tabel werkgroepen zijn, et cetera. Correct. En je krijgt tijdens de implementatie, krijg je wel uitleg en ga je wel door die velden heen. Hè. Je kan het niet heel uitgebreid behandelen, denk ik, want dan. Er zijn zoveel velden waar het over gaat. Het is zoveel, zo maar inderdaad toelichting zit er sowieso wel bij en we zullen denk ik inderdaad kunnen kijken of dat we nog documentatie hiervan kunnen maken. Dat we korte toelichting geven wat je kunt vinden in welke tabel. Dat is denk ik sowieso wel goed om te doen. Ja, ja, en uh, uh, Erwin stelt daar nog een vervolgvraag op. Uh, zitten alle tabellen in Power BI of maken we als klant een selectie? Um, wij hebben een selectie gemaakt van alle tabellen. En die zitten er dan ook ten aller tijde in die tabellen. Um, als je daarop wil uitbreiden, dan kan dat. Um, dan moeten we kijken of dat we die tabellen in de standaard op kunnen nemen. En als het hele klantspecifieke vragen zijn, dan kunnen we dat als een stukje maatwerk uh, erin verwerken. Ja. Ja, je moet het eigenlijk zien dat we nu echt een basis uh, uh, voor Power BI, uh, best wel uitgebreide basis uh, in ons datamodel hebben meegenomen. Ja, maar uh, misschien is het natuurlijk altijd in maatwerk. Uh, ja, maar ik vermoed ook dat de vraag misschien vanuit een stukje security gesteld wordt. Het is wel zo op het moment dat je in Power BI kunt, dan kun je dus ook bij alle data. Het is niet mogelijk om uh, bepaalde tabellen voor bepaalde gebruikers af te schermen. Ja, ja, precies. Goed. Dus het is ook wel echt bedoeld, ja, dat is een goede toevoeging. Uh, STS stelt nog een vraag over uh, of Power BI al in jullie SLA zit. Uh, daar is het geen onderdeel van, uh, maar uh, wellicht is het handig als ik daar separat even over uh, uh, spreek. Um, en uh, ik lees nog even wat. Ik zag net verschillende uh, lidmaatschapsoorten voorbij komen, maar stel dat we daar graag een verfijning op willen doen. Doen we dat dan eerst in Livids voordat we in Power BI te zien? Ik denk aan bijvoorbeeld lidmaatschapsfase. Ja, ik denk, ik denk het wel, want de lidmaatschapsoorten, je zou bijvoorbeeld, dat zie je vaak bij verenigingen, je hebt vaak aspirantleden, proefleden en dan heb je bedrijfsleden, maar je hebt misschien ook ereleden. allerlei verschillende lidmaatschapsoorten. En dat doe je eerst in Livets inderdaad. En dan wordt het automatisch al beschikbaar in, uh, in Power BI. Uh, en dan wel, stel dat je het vandaag doet, dan wordt het de volgende dag beschikbaar. Want hij moet dan natuurlijk wel die nachtelijke verwerking dan nog hebben gedaan. Ja. Dat is dat het in Power BI, BI nog is, mogelijk? Dat is uh, deel, maar... Uh, <laughs> um, daarnaast uh, nog een vraag van Gust. Is het in Power BI mogelijk om verschillende tabellen aan elkaar te koppelen? Uh, ja, dat is zeker mogelijk, maar dat hoef je in principe niet meer te doen, want dat hebben wij al voor je gedaan. Hè, dus dat je er straks zag dat ik een bepaald lidmaatschap selecteerde en dat daar vervolgens een lijstje met bedrijven uit kwam rollen, uh, dat is natuurlijk gedaan doordat die verschillende tabelletjes aan elkaar gekoppeld zijn. Hè, maar ja. stel dat je een, uh, een speciale uh, koppeling tussen twee tabellen wil maken die er nog niet is, ja, dan, dan kan dat eventueel gemaakt worden. Ja. Een oh, vraag over ik, de integratie. Ja, over de integratie over e-mail services die nog open staat. Uh, ik zal zo meteen even teruglezen, maar kunnen we dat ook integreren? Open uh, opens en doorkliks. Dus van de e-mail services, uh, de nieuwsbrieven die we daaruit versturen. Uh, daar was ook inderdaad nog een vraag over gesteld. Ja, en dat zit ook in de standaardrapportage al over de e-mailservice. Je kunt per mailing die verstuurd is, kun je zien uh, hoe vaak een mail, een mail daarvan geopend is. En, hoeveel, uh, en ook daarvan hoe vaak er op een link in die e-mail geklikt is. Dat zit ook al in de standaardrapportage. Uh, en is dat dan ook mogelijk per maand een tijdstip? Um, ja, want dat zou je, er wordt ook opgeslagen wanneer dat, dat gedaan is. Uh, dus, en die data zit er ook in, dus dat is mogelijk. Ja. Um, wel moet je rekening houden dat er tegenwoordig ook iets zit in Livids om dat soort gegevens te anonimiseren en uh, te verwerken. Dus dat je niet altijd weer kunt herleiden wie dat dat dan gedaan heeft. Ja, want die gegevens zijn simpelweg niet meer beschikbaar. Ik ja. weet niet of dat, dat voor Techniek Nederland al is gedaan. Uh, weet je dat, Julia? Ja. Nee, durf ik ook niet te dus. zeggen. No. Nee, maar uh, dat is een keuze hè, die ja, je maakt. Dat ja, is dat goed. is gedaan. Ja. Ja. Ja. Dus dan kan je wel zien hoeveel er in geklikt is op een bepaalde tijdstip of bepaalde datum of periode. Maar je ziet niet, je kan niet door uh, klikken naar wie dat dan ook exact heeft gedaan. Omdat jullie gegevens dan uh, geanonimiseerd zijn. Ja. En, uh, zonder anonimisering zou dat wel kunnen. Dat denk ik wel. Dan kijk ik even naar, ik weet niet of dat... dat Technisch gezien is. wel, maar dat hebben we nu niet ontsloten zeg maar, in dat datamodel. Dus, uh... Nee, precies. Dus je kan wel zien welke, mail, of, hè, welke mailing, hoe vaak is er op geklikt. Maar niet, uh, en ook hoe vaak is er op een link geklikt misschien wel, maar niet hoe, uh, door wie dat is gedaan. Ja. Ja. Ja. En dat zou een uitbreiding moeten zijn. Ja. Uh, Erwin stelt nog een vraag ook over de uitnodigingen voor uh, bijeenkomsten, van de uh, bijeenkomstenmodule. Dus uh, als er uitnodiging wordt uh, uitgestuurd voor een bijeenkomst, uh, is die data dan ook uh, als standaard in de, uh, de Livids naar boven te halen? Uit de um, dat is een goede vraag. Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Ik denk dat we dat stukje data nog niet in, de, uh, in Power BI ontsloten hebben. Livids slaat het wel op. Um, dus... Uh, ja, het, is wel, het zou wel mogelijk moeten zijn om daarop te kunnen rapporteren. Maar volgens mij zit het nu nog niet in het standaard datamodel. Maar dat zou een mooie uitbreiding zijn. Ja. ja. Dus staat bijeenkomsten er überhaupt niet in, uh, Koen? Jawel. Ja, wel, Andere ja. data van bijeenkomsten komen we er wel in terug. Precies, maar uh, specifiek gaat het jou hier om het stukje uitnodiging. Ja, klopt. Ja. <laughs> Gaan we zeker doen. Er is echt doen. Nou, laten we dat. Uh. Zijn er nog meer uh, uh, vragen? Je mag ook je hand opsteken dat je, je microfoon even aanzet. Uh, dat mag uiteraard ook. Uh, blijft eventjes stil. Ik denk we wachten nog heel eventjes. Oh, we hebben al best veel vragen gehad. Ja, en we zijn al uh, een paar minuutjes over de tijd heen. We hadden drie kwartieren uh, gereserveerd hiervoor. Uh, ik denk dat we uh, best wel uitgebreide uh, nou, vragen ook hebben gehad. Uh, toelichting hebben kunnen geven. Als je nog vragen naderhand hebt, stel die dan natuurlijk uh, na aan een van ons. Ron en ik uh, uh, zijn daarvoor uh, als klantmanagers uh, bereikbaar. En wij zullen met Koen uh, eventueel uh, schakelen als we er niet uitkomen met de vraag. Um, als er uh, geen vragen meer zijn, denk ik dat we af kunnen gaan sluiten. Alvast uh, uh, hartelijk bedankt voor jullie tijd. Uh, wil je van het aanbod gebruik maken, uh, laat het dan voor 31 maart weten. En uh, wij hebben deze uh, uh, ja, webinar opgenomen. Dus uh, ja, daar zullen we ook over informeren. En dan uh, kun je het nog eens uh, terugkijken. Uh, en voor de rest uh, denk ik dat we er zo zijn. Ja. Ja? Okay.